En hallo mensen van JMovies en ik ben hier met een nieuwe gast in mijn video genaamd Nieuws. Kom eens hier! Ja! en wij gaan vandaag naar een klasgenoot voor ons. Ja! Yeah! En wij gaan ons nu weer klaarmaken. Let's go. Wat voor mijn stoel, mijn schoen nee, ik zit hier op een lekker stoel. <laughs> Fucking hell, kutsel. Wauw. <laughs> wow. Ik ga deze schoen niet eens aan, ja. dat was wel zo. Uh. Uh. Ha. Ja, ik denk zitten? niet uit. Goed. Ja. ja. ja. Uh... Subcut <laughs> <up. laughs> off? You This is D-Cone. So while we get drunk, so while we smoke beef, we're just having fun, we don't care right. who sees. Uh, let's go. Please. Please. <laughs> <laughs> Hij weet het niet. Stop hier, stop hier. We gaan hier stoppen. Hoe fuck kan dat dat je niet weet? Ik heb schiezels gemaakt aan mijn telefoon. Dit is een weg. Ze wonen aan de... We moeten rechtdoor! door. reikersweg is rechtdoor, ja. Ja, Naar de zichtweg. Ja, wacht Daarin! Jee! Yeah. Nee! Fuck! Daar nou, nou heb ik niks mee. Nou, voor mijn telefoon? Ik ben bekolen toch niet? Wacht, ik niet de weg zoeken, we zoeken meter. Gaan we zelf naar daar. Kijk, zo hoor het ook. Dus. Hoe is dat? Waarheen? 53 meter. meter. We gaan eerst de vuur weg, naar de koekoek weg en dan de ader, aderslaan. Dus nu ik dan de kopie van Adelaarsland, of was je buurt? Ja, nou, daar gaan we dus niet in. Nog 7 ja. minuten. Nog 7 minuten, jongens. Nog zeven minuten. Dames en heren, Niels moest we nu nog weer wat halen. Nou, moeten we weer een fucking uur wachten. Niels! Wat moest je pakken? Wat? iets van ding of dit is uiteindelijk het, het stukje dat uh, ik en uh, uh, Niels Noah ontdekte. Noah is een goede vriendin namelijk van Nienke, waar wij dus naartoe gaan. En zij wist natuurlijk waar Nienke woonde. Dus wij hebben aan haar gevraagd of ze mee wil doen met een complot. En ze deed gezellig met ons mee. Dat is eigenlijk wat er nu hier gebeurt. En dan skippen we verder naar wat er nu gaat gebeuren. Ja, ik ga bellen. Dat je nog iets vergeten bent? Ja. Je ja? mag niet weten dat wij komen. Ja. Dat is Hoi, um, ik ben volgens mij nog wat vergeten. Heb. Ja, volgens um, mij ik mijn oortjes laten liggen. Ja, ik kan het niet vinden. komt trap, vol moet de gaan dus eerst, gaan oh, okay. ja, zien. oké. binnen ze goed Ja, moet zijn in de straat zijn en wachten, Ze <tie> is binnen. Noah ja, is binnen. Nou, dan komen we kan ja, wel. wel heeft het al lang iets gezegd. Jij? Jij? Jij? Oh. Oh. Oh. Oh. Ze het is helemaal leuk. Het is verbaasd. baas. Waarom liggen daar de prikkers? Die heeft gezegd dat ze het vaak niet wil, maar. Goedemorgen. Goedemiddag. Het is middag, vriend. Ja, <coughs> nou, werkte dus samen met ons. Uh, uiteindelijk waren we in de Oh, Ja, ik heb naar huis gebracht. Zo ja, we, we, ja. Oh, dat het, ja een ja. je is Ja, ja. ja. Hey, dit moet ik niet hebben. Hey, hey. No, <laughs> <laughs> hij is de beste baas ever. Tot, de Tot de morgen. Dag. Doei. Abonneer op dit kanaal, like deze video. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.